Peter Westerink, allereerst van harte gefeliciteerd met deze overwinning en met het bereiken van de derde ronde in de KVB-beker. Heel mooi. Jouw verhaal van deze wedstrijd? Uh, ja, nou, allereerst bedankt. 1-0. Uiteindelijk gaat het om winnen. Uh, dat hebben we ook de volgende wedstrijden gezegd. Uh, maar ja, de manier waarop... Uh... Natuurlijk hebben we hard gewerkt met elkaar, we hebben gestreden met elkaar en dat stemt ook tot tevredenheid. Dat maakt ook dat de jongens ontzettend blij zijn, mijn trainingshard werd hier nou niet heel erg blij van. Dat is ook weer het rare van voetbal, waarin we de laatste afgelopen vijf wedstrijden een hoger niveau hebben gehaald, buiten Stedoco. En eigenlijk het resultaat 0 was, maar het voetbal wel goed. Win je nu met 1-0 tegen een prima tegenstander, maar is het voetbal... Ja, gewoon niet voldoende. Je werd echt uh, geconfronteerd met een tegenstander die er een enorm hoog tempo op uh, nahield. En, uh, en, en DVS, met name in de tweede helft, liep steeds meer uh, achteruit. Ja, Vreemd, nou, hè? Nou, dat was eigenlijk in de eerste helft ook al, Hij liet ons niet opbouw spelen. Uh, waardoor we eigenlijk vrij snel de lange bal moesten spelen. Ja, wat er? Dan, dan, dan zijn we er ook helemaal niet meer naar op zoek. Uh, en dat is misschien ook maar beter ook, want uh, ik moet zeggen, we zaten niet heel goed in de wedstrijd aan de bal. Uh, ja, waardoor je eigenlijk voor een tweede bal moet gaan, nou, die hadden we ook niet veel. Waardoor je heel veel achteruit moest lopen, waar geen druk op de bal hadden. Uh, zij steeds in het centrum er een vrij hadden. Nou, aan de zijkant deden ze dat redelijk goed. Daar hadden wij het wel redelijk voor elkaar. Maar we hadden geen niet echt druk op hun centrum, zeg maar. Met onze ene spits. Dat hebben we niet voor elkaar gekregen. Dus, uh, nou ja, en dan, uh, de eerste helft was nog van een redelijk niveau. Zeker de eerste, denk ik, 20, 25 minuten van ons ook nog wel aan de bal. Uh, maar ik denk al met al 60 minuten hebben we toch wel achteruit moeten lopen en uh, moeten verdedigen. Ja. Maar toch wel complimenten voor de verdediging. Ja, nou ja, kijk, je houdt de nul. Zij scoren volgens mij een, uh, een afgekeurde goal. En er waren ook wel wat hachelijke situaties bij. Ja, eh, bedoel, uh, maar uiteindelijk hebben we het gewoon uh, met elkaar gedaan, teamprestatie. Uh, we hebben wel geprobeerd om, uh, om uh, zeg maar, uh, de druk erop te houden op onze eigen helft. Nou ja, dat hebben we redelijk goed gedaan. Dat hebben we redelijk goed gedaan. En gek genoeg uh, kan je dan toch nog de wedstrijd op slot zetten hè, door uh, die kans voor de Olivier Pilon, hè? Ja, nou, de kwaliteit die Jolly en, uh, en, uh, en Benjamin, en die zijn natuurlijk snel. En, en, uh, nou, uh, het mooie van dit elftal is wel de kwaliteiten die we hebben. Dat we één goed kunnen voetballen, dus aan de bal uh, ons onder druk uit kunnen spelen. Nou, dat zat er vandaag niet in. Maar dat we ook snelheid voor in hebben, dus ook vanuit de counter gevallen kunnen worden. Nou ja, dat zijn we niet veel geweest, maar wel een paar momenten, uh, ja. En nu weer de voorbereiding op de derby tegen VVOG, hè? Ja, zaterdag VVG en uh, maar ja, ook daar is de glans vanaf, uh, ja, we hebben natuurlijk Willem II nu uh, over twee of drie weken en uh, ja, hoe, zie, hoe triest het ook is, het, het zou natuurlijk een hele mooie avond moeten worden voor uh, heel DVS, Willem II uh, thuis met een volle bak. Dat maakt uh, zo'n derde ronde hartstikke mooi voor, uh, voor, voor een amateurclub. Maar eigenlijk is daar, uh, kijk, uh, misschien is dan de situatie anders. En laten we het hopen dat, we echt een, dat er echt een volle bak is. Maar ik denk het niet. Ja, dus uh, zo'n wedstrijd tegen Willem II is dan leuk voor de spelers. Uh, maar niet meer voor de club. En uh, dat maakt het uh, ja, eigenlijk wel uh, heel triestwaal. Uh. In ieder geval weer moed geput uit deze wedstrijd en voorwaarts. Ja, hoe gek het ook is. Winnen uh, doet ook iets met de groep. En ook de manier waarop, zeg maar. We hebben het wel met elkaar gedaan, hard gewerkt, alles voor elkaar over gehad. Uh, dat heb ik in ieder geval wel gezien. Dat zie ik eigenlijk uh, het hele seizoen al. Er is niemand die verzaakt. Uh, nou ja, en nu uiteindelijk was het. Uh, trok wel aan, uh, aan het goede eind. Oké, okay, bedankt. Ja, een ja, mooi en succes. dat jullie er waren, man. Dank je wel.